Weet je waar ik super blij van word? Van lange wimpers. Ik heb voor mezelf gelukkig geen super korte wimpers, maar sinds ik in Revitalash gebruik het wimperserum nummer 1 van de wereld, zijn mijn wimpers echt stukken langer geworden. Ik gebruik het wimperserum nu 2 maanden en in deze twee maanden zie je dat mijn wimpers sterker, steviger, gekrulder en langer zijn geworden. Wie wil dat nou niet? Je bestelt ze in onze webshop of met een telefoontje naar Huid en ik leg het serum voor je apart.